Hallo. Mm, leuk dat je kijkt. Mm, dat je echt, naar een nieuwe video Oké, okay. oké, okay, we zijn uh, nu weer eens in de Efteling. Het is zelfs een keer niet op dit account, hè? Nee. Of het is wel Plopsaland, of het is gewoon een pretpak in Europa. Of het pretpak, heb je Ja, of Toverland. Je hebt nog nooit een vlog gemaakt in Toverland? Nee, vind is het gek. Ik ben er echt al zo lang niet mee geweest, maar daar gaat verandering in komen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 ik ga nee. nieuws steken bij Algu. Want Alguij is weer dicht. Yeah. Ze zijn allemaal, allemaal mooie hekjes zo omheen zo aan het bouwen en yeah. zo. En, en Al ze hebben een nieuwe. Weg, Mam, omdat er iets. Symbolica kapot is een stom. Sorry voor die paar kijkers. Uh, sorry voor die paar mensen die in de video wouden komen bij de pagode. Uh, ik had namelijk nog een. Ik moest nog een video maken waardoor mijn uh, camera. En ook de camera bestanden op een usb stickje Alleen, een uh, paar beelden daarvan zijn dus niet weg. Dus, dus ook de beelden bij van jullie. Er is een waterbuis gekocht. Symbolica is een storing. Ja, het is mooi licht. Nee. Hallo? Dat weet je toch. En pak kaars. Waarom is het storing? Dat weet ik niet. Dat weet ik het dus niet, hè. Dat weet is een kaars. Oh Kijk. ja, van de kaars! Bij hem, wow. Hij zei echt naar de foto! Kijk hoe stil die staat! Wat was er? Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Hij uit, er staat recht in mijn de... neus! Nee, zo. Ja, gaan we Ik echt dat Boekjes in de Efteling zijn mooi Dit Dit Dit dit platte. Trouwens, hoe ziet die platte grond Laat zien hoe die platte grond er nu uitziet. Zo. Ik hoor echt boven op jou he! Wacht, ze zien nieuwe dingen! Op kijk! Uh, hier zie je ook! Nee. Uh, kijk, hier... Um, ja, als, als, als, als ze zo boos als tegen ze ons gaat... We zijn helemaal aan de kant! Ik heb daar gewoon in! Oh! Ik denk, ik kan mijn me medewerker! <laughs> Wat zijn die medewerker? <laughs> Doe je wel voorzichtig met die plattegrond. Vraag je nog een keer aan mensen! Dat was heel grappig! <laughs> In ik keer kwam de medewerkers die shots filmen, Ze hebben ook in die op mijn kanaal. Haha. <laughs> Edila, dat doe ik nog één keer, nog één keer. Hier bij, bij dit, bij hier bij die plein, bij die plein. Nee, ja. bij die plein. Ah, oh, waarom nu één ik niet meer? En de medewerkers, ze wel, ben je wel bezichtig met de Grond. Grond. In ieder geval maakt dat ding al lawaai? Oh, oh, oh, oh. <laughs> Echt serieus? Even serieus, als zien de mens het en dan denk je dat het grap is. Wat is het? Wat is het? Wat Even weer, daar hebben jullie net gezien. dit ja. ding En het is ook. Ik ook. Ja, ik niet. Ik vind oh, het zin. is een kaart van mij, hè? Ja, maar ik heb het niet. Alleen, Sjors die heeft gehad, alle smaakjes door elkaar gedaan. Ik maar één smaakje. Ik weet niet of dat nou. Maar dat ik, ik weet het niet. Ik het was met de telefoon, is Ja, het was met Lisa's telefoon gefilmd, dus ja. Ik hou. youtube Ja. Weet je. Wel. Eftel ja. ja? En Eftel Lisa. Ze hadden twee van de dag. Ja, ze hadden nee derde. Ja. Ze had nee. Want het was een hele groep, hè, die bouw. Ja. Dus is eigenlijk iets van de twaalfde. Ja, het is zo. Maar uh, Eftel. Oh, Eftel. Eftel. Ja. En dan Jos. En uh, bij mij zag gewoon Lisa erachter. 2 ellen. Oh. Abonneer op Apple sure. Shores. <laughs> dat was het. ja. sorry, Maar is dat ik u meegeef dat u misschien niet schatkist, Mooie samenvatting. Hamsteren. Ja. Ja. Kijk ook gewoon die constructie man. Wow, hey, dit is wel echt lijp hè? Ja. Oh, die, je hebt hier al nieuwe geluidseffecten. Heb ik nou wel een keer 165.000 ooitjes gelopen? Absolutely. Goppetje. Amsterdam. Zo, so, hallo, Jos uit de wc. Dus ik pak even zijn camera. De drankjes van Shos, hè? Hey? Nee, nee. Ja, of van mij, dat weten we niet. Ja, wel, jij ja, ja, hebt daar. Je rietje daar vast. Ja, maar je weet het niet hè, want wij hebben het. Met, uh, Net weer ja, we, bij mij is het dronken, dus maar, we heen. Heen. Heen. maar uh, ons vermoeden is dat ja, deze de choses dan die proef je limoen in, nou, Dat, dat hoeft niet zo te zijn. Want we wel, je heeft een heel in die ene, in die ene effe. ik ben een echte youtuber. Was het toch wel? Nou, eigenlijk allebei niet echt, een echte officiële ernstige ben ik al hoor. <gijen> weet je niet dan? Ik ben even iets uit mijn aan het pullen Ja, hij heeft allemaal een vieze dingetjes in zijn is echt ja, fijn, zo'n camera. Ik denk dat ik ook een camera ga nemen in plaats van de telefoon. Dit voelt echt veel fijner. oké, okay, dit doe ik raar. Ja, ik weet dat het zo streng is. is Oh! Volg mij op Lisa. 2 oh, maar... Ik voor het zo druk gezien. Met een hoofdletter of niet? Nee, dat maakt niet uit. Kijk, Zie ze het? Ja, kan dat zien. Ja, nu wel. Ja. St ze heeft nog maar 11 abonnees, dus steun haar. Ja, kijk, ik heb een nieuwe Spookslot video en zo. Die om... Spookslot is van mij. Nee, nee. Ja, het staat er. er nee. terug, daar zie je het Ik heb Spookslot gewoon nagemaakt. Nee, daar is hij al! Volg mij jongens! Volg mij! Allemaal liken! liken. Ik hoorde dat piek! Dat is En wat Lisa eigenlijk wil zeggen is gewoon Houd door en bedankt! Olé, olé Ja, deze video um, was geëindigd door Lisa Is nog nooit gebeurd trouwens, alleen altijd door mij Want ja, ik maak natuurlijk de beste outro's <laughs> Maar, uh, hier wil Lisa dus zeggen dat ze... Dat, um, ja, doei! Hier staan een vuil Wielkind. Ze je is het filmen man? Ja. Ik filmen mij zo